Je VR-tour een titel, beschrijving en omslagfoto hebt gegeven, kun je jouw tour gaan publiceren, bekijken en delen. Om je tour te publiceren, klik je rechtsboven op de button Publish. Vervolgens krijg je de keuze om je tour te delen met iedereen, Public, of je tour te delen met mensen aan wie je de link stuurt, Unlisted. Heb je een keuze gemaakt? Klik dan op Publish. Ik kies voor Public. Er staat verder geen persoonlijke informatie in mijn tour die ik niet met iedereen zou willen delen. Even wachten en klik dan op View Tour. Nu jij. Nadat je op View Tour hebt geklikt ga je automatisch naar Poly. Dit is de bibliotheek van Google met allemaal andere tours. Als je deze link nu op een smartphone opent, verstuur hem bijvoorbeeld via tekstbericht naar jezelf zie je rechtsboven een VR-bril-icoon. Klik daarop, stop je telefoon in een cardboard-bril en je kunt door je eigen virtuele wereld lopen. Maar je kunt de link ook delen. Dit kan door rechtsonder op Share te klikken. Je krijgt dan de optie om je VR-tour te delen via verschillende social media. Of de link te kopiëren om deze naar iemand te versturen via mail of een tekstbericht. Goed gedaan, jouw VR-tour is klaar!